Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 20 augustus. De beste manier om je dag te beginnen. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Psalm 119, vers 147. Nog voor het morgenlicht roep ik om hulp... In uw woord stel ik mijn hoop. Hoe begin jij je dag? Stap je gehaast uit bed en lukt het je nauwelijks om op tijd van huis te gaan? Zet je de tv aan? Sport je? Wat je ochtendritueel ook is, de belangrijkste vraag die je jezelf moet stellen is... Welke rol speelt God wanneer ik mijn dag begin? Het kostte mij vele jaren om hier achter te komen, maar nu weet ik dat de beste manier om mijn dag te beginnen is om God te danken voor wat Hij heeft gedaan en Hem te vragen hoe ik een zegen voor andere mensen kan zijn. Ik moedig je aan om elke ochtend de tijd te nemen om je te focussen op de goede dingen die God in je leven heeft gedaan. Bedenk dat Hij je door gevaren en moeilijkheden heen heeft geleid. De wijze waarop Hij je genezen en veranderd heeft. En hoe goed het is om te weten dat Hij om je geeft en je gebeden hoort. Wanneer je leert om elke ochtend je gedachten op God te richten, zal Hij je alle vrede en vreugde geven voor de rest van de dag die je nodig hebt om voor Hem te leven. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heer, Vanaf vandaag wil ik er naar streven om elke morgen, als ik opsta, de dag met u te beginnen. Niets is belangrijker dan u te zoeken en uw vrede en vreugde te ontvangen. In Jezus' naam. Amen.